Ja, je bent live. Alvast heel erg leuk dat je er bent bij deze livestream. Ik ben hier niet alleen, maar samen met deze mooie, prachtige doos. Want we gaan een livestream doen van Montar. Met, een, met iets erin waar ik echt heel erg naar uitkijk. Ik vind dit zo mooi. Dat is echt niet normaal, maar ik denk gaan we meteen beginnen of gaan we eerst nog een paar vraagjes doen. Er zijn dan wel vragen vragen om samen live te gaan. We zouden wel samen live willen, maar dat lukt niet, omdat we jullie niet kunnen horen. Dus daar gaan we een aparte live -team ja. voor organiseren om een keer samen met jullie uh, live te gaan. Ah, ja. Tessa, hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar oud. En de volgende vraag is, hoe gaat het met je? Bij mij gaat het op dit moment heel goed. Ik heb net online lessen gehad, dat was wel wat minder, maar... Bij mij gaat het hartstikke goed. hoe gaat het met de ponnies. Met Blondie gaat het hartstikke goed en met Vrona gaat het ook steeds beter. Al haar wondjes die zijn volgens mij inmiddels genezen en daar begint weer haar op te groeien. Hoe oud is Blondie? Blondie is vijf jaar oud. En die wordt bijna zes. Wat doe je allemaal met Blondie? Op dit moment zijn we heel erg bezig met dressuur, met het trainen voor de B. Ja, voor de B. We zijn al B-klaar. En we zijn aan het trainen voor het L1 L2. En met springen proberen we naar uh, de B toe te trainen. Wil je ooit een veulen met Blondie en Vrona? Ik zou dat... Vrona heeft zelf al twee veulens. En uh, met Blondie wil ik ook heel graag een veulen. Alleen dat is op dit moment niet handig. Omdat Blondie en ik vol in de training zitten. En we op dit moment proberen om goed voor de training te werken. Om zo te zeggen. Wil je een crossfit doen? Zullen we eerst maar beginnen met weer een paar crosslesjes en wat meer controle. Nou, ik heb wel controle over Blondie, maar ik wil graag wat meer controle over Blondie hebben om goed te kunnen uh, crossen, omdat ik het anders spannend vind. Welke kledingwinkels zoek je het liefst? Het liefst bij de Store in Wateringen, want daar uh, hebben, ze heel, hebben ze heel veel en het is daar ook altijd wel heel gezellig. Hoe combineer je je school met paard en hoe gaat dat? Op dit moment gaat het nog hartstikke goed. Ik leer goed voor mijn toetsen. En al bijna al mijn huiswerk dat ik heb, dat doe ik op school en in de lessen, de studieuren. Omdat ik graag zoveel mogelijk tijd wil overhouden voor de paarden. Nou, ja, misschien moet je dan nu maar Ta -da -da -da -da. Dit is de voorjaarscollectie van Montaar. En die hebben we heel lang geleden mochten we die al bestellen. En nu is die dan eindelijk. Pam pam. Oh, het is nog gaver in het echt. Ik oh. wist niet dat ik het besteld had. Nee, dat wist ik inderdaad niet. Nee. Ik heb dat gewoon voor haar besteld. Oeh. Nou, we niet gaan niet beginnen met de bandages. Ooh. Ooh. Ik moet daarmee even gaan uitleggen hoe ik moet bandageren. Want uh, deze wil ik natuurlijk wel graag gaan gebruiken. Ze zijn grijs met roze details. Dan gaan we even kijken hoe we dit moeten openmaken. Niet hier een bandages snijden. een mesje. Sorry. Wat ben je toch geweldig gezellig Rebecca. Dankjewel Jara. Mensen hebben een vraag. Ik kan wel vragen stellen ondertussen hoor. Kijk maar even. Dan uh... Ik heb aan je vragen nu even niet openstaan. Oeh. Het is heel sterk knittenband. Wat wil je dit jaar nog doen met Blondie? Ik zou heel graag in het L1 L2 willen starten met Blondie quadrassure. En heel graag met de B springen. Het is heel sterk. Zo, je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat hij afzaakt. Ze uh, voelt ook heel zacht hoor. Oeh. Mm. Please. Yes, yes. Nou, next item, zou ik zeggen. I live Live Lomest. Dus echt, zegt, ik ben pas van mijn pony afgevallen. Oh. ik doe niet meer op. Heb je nog tips? Um, als je pas van je pony bent afgevallen, is sowieso mijn tip. Ga er daarna meteen weer op zitten, want anders... Oh, ik ging tegen de microfoon aan. Want anders uh, ga je misschien angst opbouwen. En dat is natuurlijk nooit helemaal de bedoeling. Ik ook altijd als ik er af ben gevallen, behalve toen ik een keer iets had gebroken... Toen ben ik er meteen weer op gegaan omdat je anders angst opbouwt en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Mijn pony vindt het een beetje eng als je bandages omdoet. Heb je tips? Ja, heel vaak doen. Ja. We are going to the next item. Zo, die is vet, man. Ooh. Ooh. We hebben hier het springdekje van de voorjaarscollectie. We are going to make him open. Dit is powdered pink, jongens. Yes, yes. En mocht je interesse hebben om het ook te kopen, dan kan je altijd naar de worstort. Ja. Pam, pam, pam, pam. Oh, hij is wel echt vet. Kijk toch, jongens. We hebben hier dan het springdekje. Tada. Ik vind hem echt vet, man. Ik vind hem ook echt heel cool. Dan gaan we naar het volgende. Dat is... Het dressuurdekje. Tada ta Ik ook ook maken. Zelfs kleur, maar dan En in... De bandages is niet slecht voor een pezen. Nou, kijk, weet je wat het een beetje is? Bandages zijn natuurlijk gewoon mooi en daar moet je niet elke dag mee gaan rijden. Maar als je een keertje een mooie video wil maken of je paardse benen eh, goed wil laten zien aan de instructeur, omdat met bandages zie je benen gewoon toch net of en makkelijker Of stel je wil leren. Eh, licht rijden en je zit steeds op verkeerde been. Of je zit in galop steeds op verkeerde been. Nee, verschillende... geen galop op het verkeerde ja, been. Ja, in een verkeerde, verkeerde galop. Verkeerde dan kan je verschillende kleuren bandages omdoen. Die kan je dan van bovenaf best wel makkelijk zien. En zo kan je ook dingen leren. Dus nee, je moet er niet elke dag mee gaan rijden. Maar als je dan een keertje met bandages rijdt, is dat echt zo erg niet hoor. Heb hier het dressuurdekje? al Sanne zegt ik ben normaal nooit zo van het roze, maar deze kleur is mooi. Ja, dat vind ik ook. Dan, we gaan naar het volgende. Dat is een witte, witte... hoort van de collectie. Oh, hoort het bij deze collectie? Nee, niet speciaal bij die collectie. Nee, dit is de basiscollectie. Sorry, je hebt oh. Dit is de basiscollectie van Montar zelf. Want er zijn natuurlijk zoals uh, Rebel en voorjaarscollectie, maar dit is wat Montar eigenlijk over het algemeen altijd heeft. Dit is dezelfde witte rijbroek als dat ik had. Maar dan in een maakje groter. Want uh, ik begin ook groter te worden. Hoe lang staan jullie nu op de artroep? Ja, meer dan een jaar. Stam, pam, pam, pam. Maakje groter voor de Tessa. Oh, dit is hè? Huh? Dit is een. Oh, hij ziet er anders uit. Dit Hij heeft niet bitjes aan de binnenkant. Maar hij heeft nu een ander siliconen. Oh, oké. Okay. Dat is wel mooi. En hij heeft hier weer een mooi bitje. Ja, heel mooi. Then we hier de right book. Hoe weet je, hoe leer je om het goede beentje te galopperen? Ja, een goede statiefs te zoeken en soms helpt het om dus verschillende kleuren van taartjes om te doen. Hebben we nog meer? We hebben next. Dit is volgens mij voor jou. Voor mij? Oh, ja. Nee. We hebben hier een beige polo. Oh, ja, die is van mij. Ja, Welk paard zou je nog graag een keer willen rijden? Ik heb niet dus. Speciaal een paard waar ik graag op wil rijden, maar het lijkt me altijd leuk om een keer op een ander paard te rijden waar ik weer veel van kan leren. Want uh, ik rijd nu natuurlijk alleen maar op Blondie en Verona en uh, ik heb nu ook weer een keer op Atos gezeten. En ik vond het toch wel heel erg gaaf om weer een keer op een ander paard te zitten. Waarom werkt het dan om verschillende kleuren montage te doen? Nou, Omdat je dan de benen beter kan zien. Oh dit is een polo zonder uh, mouwtjes. Ja, het is voor van de Sumer. Want anders je uh, kan krijgen. Ja, Maar ik heb nu nog wel zin in de zomer. Anders krijg je van die streepjes. Ja, mag kleine bedrijfjes ook spulletjes opsturen. Dat mag altijd. Postadres staat bij, uh, of op de website of onder elke YouTube video. Dit is de polo van zijn mama. Tadaa! Oké, okay. kom er nog meer? We hebben de pakbon. Ja, altijd belangrijk. Oeh, we hebben hier mijn. Oh, nog meer. We hebben hier mijn jas. Oeh, ja. Da, da, da, da. Dit is mijn tussendoorjas, want die wou ik graag. Au. Tadadada. Oeh, ik vind deze wel heel gaaf. Ja, ik vind leuk. We hebben een nieuw karton, haha. Oh kijk, dit is een soort T-shirt zo. Oeh, ik vind deze wel echt heel gaaf. Ja? ja ik vind ja, deze ja, echt ja, leuk. Boel, Oeh. Nee, ik vind hem echt heel cool. Dat is zeker. Kijk, je hebt hier ook glitter aan de zijkant. Oh. Niet mijn hoofd. prachtig. Then we go to the next. Da, da, da, da. Lekker uit Oeh. Die is van jou. Mijn rode t-shirtje, die past bij mijn rode broek. Ja, Wat een rode broek, zie je die? Red. Glitter is altijd goed. Ja. Dan ja dan eens. eens Glitter is het beste. Ik heb deze zelf ook al in het wit en nu heb ik hem ook in het rood, Dus daar ben ik wel heel blij mee. Heb je tips voor een eigen te vragen? Want ik moet bakken tot ik zelf geld te zien. Ja, dat snap ik wel. We hebben een hele video over. Zeker. Van deze vind ik wel echt heel gaaf. Of weet je of je cap van goede kwaliteit is? Ja, dat kan je bij een winkel navragen. Maar GTA, Shield, uh, hoe heet die andere merken? Capitalia. Dat zijn goede merken. Prachtig. En je een very happy with it? Nou, gaat ze het weer keurig opvouwen hoor, jongen. Ja, heel keurig. Dat Oeh, hoe lang heb je Blondie al? Ik heb Blondie al bijna twee jaar. Lekker echt. Ik heb hier iets ja. heel gaafs. Nou, dat komt u, hoor. Oh, je jasje. Tadaa. Tadaa, ta, ta. Het en het jasje is in backorder. Tada! Netjes hoor. Het is wel heel uh, chic, josjes. Zeker, zeker. Dus dit is mijn springjasje. Knopen of Het zijn knopen. Oké. Okay. Zijn dat allemaal openmaken? Nee. <lacht> Met je 34? Volgen jullie fans ook terug? Ja, soms op account. Dat ligt er een beetje aan wat voor account je hebt en hoe actief je bent. En wat voor leuke dingen je erop post. En ik en volg ja. zelf. Op mijn eigen account volg ik elk fan fanaccount. Nou, was dit het of is er nog meer? Wie He was het. We hebben nu een digoes. Oh, dus ik in mijn bunker. Zo oh. dus kan je wel een fotoshoot doen als je dan allemaal dingen naast je hebt liggen. Nog een paar vragen doen en dan gaan we. Oh, mout. Waarom rijd je eigenlijk naar sporen om je verhulpen te kunnen verfijnen? Ja. Hoe oud is Corona? Corona is laatst nog 19 jaar oud geworden. Ja, precies. Tess. Hoi. Hoe kan blondie zo mooi zijn? Dat vraag ik me ook af. Wat is je grootste droom? Ik zou heel graag uh, in het zet willen kopen met springen en dressuur. Oké, okay, ik denk dat wij deze livestream gaan afsluiten. Ik zal nog iedereen even gedag zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze livestream. Doe nog even een hartje achterlaten en jullie een duimpje omhoog. En check ook zeker ons YouTube-kanaal en volg ons op Instagram. En dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!